Nou lieve mensen, ik ben wel in de sportschool geweest, uh, ik heb alleen niet opgenomen, dat was, was te druk. Uh, ik, ik, ik ben nog niet zo bedreven om uh, dit ook in de sportschool te doen. Als het nou wat rustiger was geweest, zou ik misschien gezegd van uh, oké, okay, het gaat proberen. Nou, uh, ja, dat was het dus niet. Ik ga eens even iets proberen om... Ik heb hier een klem is even voor de telefoon. Ik weet niet of dat dit gaat lukken. Uh, uh, ja, ja, ja, het gaat. Uh, in ieder geval, uh, ik heb wel mijn, uh, mijn dingetjes uh, gedaan. Het was wel even lekker om uh, in de sportschool uh, te zijn. Dus daar was niks uh, mis mee. Maar ja. Uh, ik moet daar toch nog even een beetje aan bellen. Zij van die uh, onwendige dingetjes. die uh, ik dan nog wel eens tegenkom. Vanwege uh, het filmen. Ja, er zijn natuurlijk al mensen die, uh, die dan ook raar kijken. Zelf vind ik het af, af en toe ook nog wel eens wat ongemakkelijk. Ik moet wel zeggen, het gaat me wel steeds, steeds beter af om, uh, om het te doen: om te filmen waar mensen bij zijn. Maar ja, eh, nogmaals, eh, zo af en toe is dat eh, best, wel, eh, best wel raar, eh, voor mezelf nog, om, eh, ja, om, om, om, om, te gaan, om te gaan vloggen, Moet kun je eerlijk zeggen? Eh, misschien ook om het feit dat je nog niet ja, bekend genoeg bent daarvoor. Ja, eh, natuurlijk zeggen ze altijd eh, die eh, andere vloggers die ooit begonnen zijn. Ook van, ja, weet je, je moet over een bepaalde grens heen stappen of over een bepaalde eh, geste heen stappen om, om uiteindelijk dit te gaan doen. Het is een, ja, iets, eh, je kan heel makkelijk zeggen: Van beetje interesseer je interesseert me niks en doe het allemaal maar en eh, klaar. Dat kan natuurlijk. Dat kan er zijn ook nog bepaalde zaken die af en toe wel eens meespelen. Dat je denkt van ja, ja. Maar goed, uiteindelijk komt het waarschijnlijk wel dat we het makkelijker gaan vinden. Steeds makkelijker gaan vinden om te gaan vloggen. Maar nogmaals, ik zit natuurlijk nog met de dagelijks maar met mijn werk. Dus daar, daar, kan, daar kan ik eigenlijk geen tijd aan spenderen om dan te gaan vloggen. Dat, dat gaat bijna niet. Um, ik kom op uh, te veel plaatsen waar, ik, uh, maar, ja, waar het gewoon niet kan. Maar het gewoon niet, ja, niet, uh, niet toegestaan. Zo simpel is dat gewoon. Uh, en om dan uh, iedere dag maar vanuit je auto of vanuit de cabine uh, iets te doen, ja, dat, dat ja, werkt ook niet. Je gaat dan nog vloggen dat je iets van, van, je, of van je werk laat zien of van je dingen laat zien gewoon iedere dag dan in zal cabine zijn om dat te gaan vloggen, uh, dat weet ik niet. Dus ik doe er iedere keer mijn zondagmorgen praat, uh, dat is natuurlijk ook altijd vanuit de, vanuit de auto, maar dat is één keer in de week. Eén keer in de week heb ik zo'n moment op de zondagmorgen, na het hardlopen, even zondagmorgen praatje. En dan, uh, ja, dan, dat, dat vind ik dan nog wel te doen. Maar Iedere dag dan bij spreken vanuit de auto of iets ergens. nee, dat uh, gaat niet worden. Dus dat. Nou, wel lekker getraind moet ik zeggen. Ik heb, uh, het was best druk voor een zondagmorgen maar was ik wel later dan wanneer ik uh, voorheen ging ik altijd uh, al rond een uur of negen. wat ik nu naar het bos ging ging ik altijd al meteen daarheen. Ja, dan is er nog bijna niemand. Uh, nu was ik ongeveer rond een uur of tien, nee eerder, uh, zeg maar rond half tien of zo was ik daar. Toen waren er al uh, ja, waren er een aantal uh, mensen en toen ik bezig was, toen ik bezig was kwamen er nog een aantal mensen bij. Dus ja, Dus het is niet zo heel erg groot daar. dus dan is 10 uh, is dan al gauw veel zoals jij zegt shout out naar uh, Go for Fit het weekend daar waar ik, uh, waar ik al een aantal jaren nu zit dus uh, dat vind ik uh, vind ik fijn vind ik fijn nou, ik uh, ga weer even afsluiten. Want uh, ik ga naar binnen toe. En dan uh, zie ik jullie uh, straks of uh, weet ik wat. Even kijken, wat Ja, ik, uh, ik zie jullie straks. Dus. Uh,